Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij het filmpje uh, bij de analyse van vraag 27 van het examen-VWO, eerste tijdvak uit 2022. Ik heb ook bij uh, deze vraag uh, gekozen uh, voor een vraag over de uh, Nederlandse leefomgeving en dan waterproblematiek omdat deze vraag, naast vraag uh, 26, naar voren kwam als de twee moeilijkste vragen eigenlijk van het examen uh, van 2022. Dus daarom hebben we hier uh, voor gekozen. Ook deze vraag gaat over het waterbeleid uh, in het ijsselmeer. En ook hier wordt weer uh, gewezen naar bron 16 uh, en een kaart uit kaartkatern en wel de kaart over Nederland grondsoorten. Um, en de vraag is als volgt, in 2017 is het gemaal Schardam gebouwd, vernieuwd, sorry. Dit uh, nieuwe gemaal heeft behalve een verbeterde waterafvoercapaciteit ook een inlaat gekregen. En je moet bij vraag 27 beredeneren waarom dit gemaal in de toekomst steeds vaker ook als inlaat gebruikt zal worden. Um, nou, wederom, de bron uh, 16 uh, komt hierbij uh, naar voren. Uh, waarin je uh, ook de plaatsing van de twee uh, gemalen uh, kunt, uh, kunt zien, uh, naast die uh, dijkverzwaringen van het, uh, van het Markermeer. Uh, en je moet uh, natuurlijk als voorkennis weten wat een gemaal eigenlijk doet. Een gemaal zorgt er namelijk voor dat je de waterstanden, grondwaterstanden kunt regelen over een bepaald gebied. Uh, bij deze vraag is het vooral van belang dat je ook kijkt naar de atlaskaart, en die atlaskaart van de grondsoorten, dan kon je zien dat in het gebied rond uh, dit, dat uh, vernieuwde gemaal dat daar allemaal sprake is van veengebieden. En veengebieden hebben een vrij hoge grondwaterstand nodig, omdat ze anders, uh, als ze, uh, er te veel droogte optreedt, uh, dat ze gaan inklinken en, en dat ze dus lager komen te liggen. Je zou ook nog uh, te maken kunnen krijgen met Verzilting, uh, zodat, uh, waardoor er dus meer zout eigenlijk uh, in de bodem achterblijft en het gebied onbruikbaar wordt voor de landbouw. Nou, bij deze vraag uh, wordt er dus een link gelegd uit, uh, naar het toekomstperspectief en waarom het belangrijk is dat, die, uh, dat dat gemaal ook water uh, een inlaat heeft gekregen, waardoor het dus water uh, het gebied in uh, kan laten lopen. Nou, jullie weten als het goed is allemaal dat door klimaatveranderingen het steeds droger wordt uh, in Nederland en dat we dus uh, kunstmatig moeten zorgen voor een hoge grondwaterstand. Nou, zoals ook uh, bij het vorige filmpje, uh, heb, ik, heb ik daar ook bij uitgelegd dat, uh, dat het IJsselmeer eigenlijk een, uh, een grote uh, waterbuffer, zoetwaterbuffer, uh, of een uh, gebied is waar we in ieder geval water uh, kunnen uh, opslaan voor een bepaalde tijd. Wat we in droge periode kunnen gebruiken. Dus eh, bij het gemaal eh, wat vernieuwd is, waar, waarbij je die inlaat dus kan eh, gebruiken, dan kunnen ze dus zoetwater vanuit het Markermeer eh, door het gemaal eh, het land inpompen, waardoor ze in de drogere periodes het grondwater dusdanig hoog kunnen houden dat inklinking in ieder geval voorkomen wordt en dat er dus ook geen verzilting op kan treden. Dus je zit ook bij het antwoord. Uh, ja, omdat er dus door klimaatverandering sprake is van verdroging, uh, ligt er altijd uh, het probleem van inklinking en uh, verzilting op de loer. En dat kun je dus voorkomen door uh, zoetwater vanuit het Markermeer het land in te pompen, waardoor de grondwaterstand hoog genoeg blijft. Veel succes bij de verdere voorbereiding voor jullie Centraal Examen en wellicht tot de volgende keer.